Hoi, ik ben Randy van Kokkenmakelaars. En kijk eens achter me, het nieuwe gedeelte van Purmerend, kopwest. Hier is dat een hoop te gebeuren de komende jaren. Ik ben nieuwe makelaar in Purmerend, ik heb twee jaar lang in West-Friesland gewerkt. Ja, nu wel blij dat ik eindelijk in mijn woonplaats uh, mijn vak mag uitoefenen. Ja, wilt u nou kennis met me maken om deze plannen die u wellicht heeft uit te voeren? Bel me dan op, dan gaan we er samen even naar kijken. Nog eentje.